Jongeren en bier worden vaak als een slechte combinatie gezien. Maar het zijn niet enkel binge drinking en neck nominations die de klok slaan. Integendeel, voor veel jongens en meisjes is het gerstenat een echte passie. Steeds meer studenten kiezen voor de afstudeerrichting brouwerijtechnologie. Wij merken inderdaad... Dat er een hype is rond bier. En niet alleen bier voor het product, maar zeker rond de technologie daarvoor. Veel studenten dromen ervan om later hun eigen bier te brouwen. Dus de professionele batches, die gaan meestal starten in een brouwerij. En dan hebben ze allemaal heel snel de smaak te pakken. Die beginnen dan als zelfstandigen. En sommigen daarvan starten zelfs inderdaad ook hun brouwerij op, zoals het Brouwersverzet. Dit zijn Alex en Koen van het Brouwersverzet. Na hun uren bij Bokkor en de proefbrouwerij, bouwen zij verder aan hun droom om zelf een brouwerij te beginnen. Echt, dit is wat ik wil doen. Uh, je af en toe veel uh, bier brouwen, die smaken, die geuren. Uh, en als je ergens uh, zeven dagen op zeven mee bezig bent en je kunt het niet loslaten, is dat volgens mij een passie. Ik denk dat als, als vrouwen dat ook wel gaan beamen, uh, <lacht> dat we daar veel mee bezig zijn. We zijn begonnen met een kleine hobbyinstallatie van 30 liter. Uh, maar dat was snel te klein, want dan hadden we na een bruisel elk één bak bier. En dan vonden we wat weinig. En dan uh, ging dat naar vrienden, en familie. En vandaar uh, is het gegroeid om ook professioneel te gaan. Maar haalt hadden we niet voor een grote installatie. Dus hebben we een beetje ons eer moeten inslikken. En uh, momenteel huren we een brouwinstallatie van uh, vrienden brouwers. De jonge brouwers hebben al vier bieren op naam staan waarbij ze telkens naar unieke smaken streven. We hebben van in het begin met als eerste bier al geprobeerd van toch net iets anders te doen dan, uh, dan wat er op de markt is. En zo hebben we eigenlijk bij elk bier... Het is, het is overal wel een noek af. Zo. Het is, past niet in de doorsnee, een van, allemaal van elke brouw. De grote brouwerijen hebben zo'n grote afzetmarkt dat zeer moeilijk is om als klein brouwerijtje daartussen te geraken. Zij hebben toch al een plek veroverd binnen die verzadigde markt. Afgelopen jaar hebben wij uh, 30.000 liter verkocht. Nou, we zijn eerst begonnen met vrienden en familie te brouwen. En de keer dat we eigenlijk een bedrijf waren, fysiek, zijn we begonnen eigenlijk Lokale cafés gaan bezoeken. Ook om te vragen van. We uh, zien niet zitten om een lokaal bierke op de kaart te zetten. Ook eigenlijk onze, onze afzetmarkt uitgebreid, altijd maar verder. Uh, tot op een bepaald moment dat dat eigenlijk ook wel wat veel werd om te doen. En dan hebben we sinds, uh, sinds een maand nu iemand die dat voor ons doet. Maar eigenlijk is het Brouwersverzet vandaag niet compleet. Normaal zijn we met drie bij Brouwersverzet. Majoran. Onze derde vernood uh, maat zit in Amerika, voor het moment. Uh, hij helpt daar een brouwerij op starten. Eigenlijk een beetje voorbereidend werk op wat we zelf willen doen met onze eigen installatie als we zelf brouwerij gaan zetten. Uh, dat kan het eigenlijk nu al een keer oefenen in Amerika, met iemand anders helpt geld, uh, hoe dat moet. Het Brouwersverzet grijpt dus alle kansen om hun bier op de kaart te zetten.